Het is, het is wel altijd even wennen want het is allemaal heel los zand. Ik ben onderweg naar een fotoshoot uh, in de Bedafse Bergen, bij de Bedafse Bergen. Het is 5 minuten van de A50 vlak bij Uden, afslag 14. En het is eigenlijk een, een prachtig natuurgebied en, en het lijkt heel erg op de Loonse en Drunendse Duinen. Het is iets kleiner, maar je kan hier echt prachtige foto's maken, dus kijk maar even mee. Het is een mooie plek. Het is leuk. Je bent hier zo een uurtje bezig. Leuk met kinderen. En heel makkelijk foto's maken natuurlijk. Dat zijn de Bedafse Bergen. Tot de volgende.